Na een hectisch jaar staat de zomervakantie op het punt om te beginnen. Om je op weg te helpen met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar, hebben we een ICT-checklist voor je samengesteld. Deze kun je bekijken via de link hieronder in beeld. In deze video delen we alvast vier belangrijke ICT-tips voor een zorgeloze start. Als je apparaten gaat verplaatsen of verwijderen uit de lokalen, label dan het apparaat en de bijbehorende kabels voordat je deze losmaakt om het klaslokaal leeg te halen. Zorg dat duidelijk is in welke klas het apparaat hoort, welke kabels bij het apparaat horen en welke kabel in welke ingang in het apparaat hoort. Door het labelen zorg je ervoor dat het juiste apparaat weer in hetzelfde lokaal terugkomt. En ook weet je dan nog hoe je ze moet aansluiten op het Digibot en of de monitor. Administratie. In het nieuwe schooljaar zijn er eventueel nieuwe groepen of nieuwe medewerkers werkzaam op school. Komen nieuwe collega's werken? Geef dit dan tijdig door aan de infodesk of maak een melding aan de topdesk. Wij zorgen er dan voor dat het account bij het start van het schooljaar beschikbaar is. Zorg ook dat jullie leerlingadministratiesysteem voor 1 augustus op orde is. Zo zal de jaarovergang in Solo Connect soepel verlopen. Wil je zorgeloos beginnen aan het nieuwe schooljaar? Zorg dan dat je voor de start alvast jouw apparatuur getest hebt. Kan je inloggen op je apparaat? Is er een Digibot aangesloten? Bekijk dan of je hierop kan schrijven met de pen en of het geluid het doet. Draai vanuit Zulu Connect de wachtwoordkaart alvast uit, want zo heb je direct je printer getest. Kijk uiteraard ook in Zulu Connect of de leerlingen in de juiste groepen staan. Controleer ook de leerlingapparaten. Start je apparaten op en kijk eerst of het inloggen goed werkt. Controleer daarna je connectie met de wifi en kijk of je een goede verbinding kunt maken. Vergeet niet te controleren of alle leerlingapparaten goed zijn opgeladen. Werkt één of meerdere van je apparaten toch niet goed? Neem dan contact op met de infodesk of maak een melding aan de topdesk. Loop je toch tegen een opstartprobleem aan, dan staan wij altijd voor jou klaar. Onze infodesk is dagelijks van 8 tot 5 bereikbaar op onderstaand telefoonnummer. Je kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een melding aanmaken in Topdesk of e-mailen naar infodesk.nl. Voor nu wensen we je een fijne zomervakantie en een zorgeloze start.